Ik ben begonnen met sporten toen ik negen was. Ik werd altijd gepest, ik werd altijd voor een jongetje uitgemaakt of lelijk genoemd. Ja, dat was behoorlijk heftig. Toen ik naar de sportschool ging, begon ik te merken dat ik ergens goed in was en ik kwam meer voor mezelf op. Ik wil een sportschool oprichten waarbij je echt aandacht aan de mensen besteedt. Dat iedereen zich veilig voelt en dat iedereen welkom is. Maar als ik echt mijn eigen sportvol wil beginnen... dan zou ik toch nog wat ervaring moeten opdoen, op verschillende vlakken. Kun je zoeken naar wagen? Gewoon me wel. We willen eens dus even kijken naar de les van volgende week. Wat had je in je gedachten voor Henk? Zijwaardes lopen, kunnen we de armen je pakken op een gegeven moment. Goed zo, heugen omhoog, knie naartoe en uitduwen. Je merkt echt dat je gewoon heel erg belangrijk bent voor ze... op het moment dat je in het bad staat. Je bent wel met chronisch zieke mensen bezig ja die operatie dat is alleen maar pijnlijker geworden. Als je meer fietsbeweging maakt met je knieën, dan ja. wordt het opnieuw wat soepeler. Ja, ja. Toen ik uh, het zwembad uit zou gaan, merkte ik toch wel dat ze een stuk vrolijker waren na ze hadden gesport. Dus uh, ja, dat vond ik wel heel gaaf om te zien. En ook mooi dat ik ze daarin kon begeleiden. Bedankt voor alles. Ja. Ik ben er nog niet helemaal klaar voor om mijn eigen sportschool te openen. Maar ik heb wel veel dingen hier geleerd die overeen komen. Zoals roosters maken, mensen begeleiden, lessen die je moet voorbereiden. Ja, en dat zou ik echt graag naar mijn eigen sportschool mee willen nemen. We'll